In deze tip of the week ga ik het hebben over conditionele tekst. Nu, dat klinkt misschien een beetje vaag of je hebt daar misschien nog nooit van gehoord. Dat is heel goed mogelijk, want conditionele tekst dat is uh, een beetje een hidden gem in InDesign. En het is ook een, een hardcore DTP-functie. Um, zijn je toch een beetje benieuwd wat dat daarin ingaat? Let's check it out. Conditionele tekst dus. Wat is conditionele tekst? Conditionele tekst is een functie waarmee je bepaalde tekst kunt tonen en verbergen. Je kunt daar een conditie aan toewijzen en dan kun je die aan- en uitzetten. Nu, om het onmiddellijk gewoon concreet te maken, is het niet zo moeilijk. Ik ga naar het menu Window, Type and Tables en daar vinden we Conditional Text of Conditionele tekst. Tekst of voorwaardelijke tekst is, denk ik in het Nederlands. Dat geeft ons een, een zeer eenvoudig paneeltje. Nu, ik ben hier terug aan de slag met de tekst van onze opleidingen. En daar staan een aantal onderscheidende uh, ja, stukjes tekst in. Zo heb ik hier bijvoorbeeld telkens een subtitel. En ik heb hier ook een tekstje voor wie. Nu, ik wil eigenlijk in mijn opmaak een beetje kunnen spelen met het al dan niet tonen van die informatie. Ik wil kunnen beslissen van, ja, ik wil die voor wie toch uit mijn brochure halen. Of ik wil die subtitel uit mijn brochure en ik herhalen wel, dan is conditionele tekst, daar de oplossing voor. Nu, hoe werkt dit? Ik ga gewoon beginnen met een aantal condities aan te maken. En dat doen we via dit paneeltje. Ik ga hier gewoon zeggen, nieuwe conditie en ik noem dat subtitle. Voilà. Goed. Dan maak ik nog een nieuwe aan en die noem ik voor wie. Voilà. Klik op oké. OK. Nu kan ik die condities gaan toewijzen aan tekst. Goed, ik ga daar eventjes op inzoomen voor jullie. Ik selecteer die subtitel hier en ik wijs dat de conditie subtitel toe. Vervolgens ga ik hier deze tekst selecteren, de voor wie. En ook die geef ik de conditie voor wie. Voilà, die twee zijn al gemarkeerd. Nu ga ik u direct een keer laten zien wat dit is paneeltje kan doen voor u. Ik klik dat doogje van subtitel uit en je ziet dat die subtitel gewoon weg verdwijnt uit de tekst. Al de rest van de tekst, die refloat. Dus het is niet zomaar verbergen dat je doet. Nee, je haalt dat echt helemaal weg uit een tekst. Dus zo verdwijnt die subtitel en zo verdwijnt die voor wie. Goed, nu ik heb hier nog een pak van die opleidingen staan. Het zou nu toch wel handig zijn, moest dat bij de rest ook allemaal kunnen toegepast worden. En om u een idee te geven, het gaat hier over 50 opleidingen in deze tekst. Dus ik moet eigenlijk 50 maal 2 keer een condition gaan toepassen. Dat zijn er 100. Dat zie ik niet zo zitten om dat allemaal manueel te doen. En dan ga ik mijn beste vriend erbij roepen. Commando F find change. Of ctrl-f natuurlijk voor de pc-gebruikers, want die zijn er ook nog natuurlijk. Commando-f find change. En ook daar kunnen we iets speciaal gaan doen. Ik ga eigenlijk de find what and change to gewoon compleet negeren. En ik ga hier met de opmaakopties aan de slag gaan. En ik ga zeggen, bij find format of opmaak zoeken, zoek mij de Alinea-stijl subhead Oké, okay. En bij change format, of opmaak wijzigen, ga ik zeggen conditions, pas daarop de condition subtitle toe. Oké. Okay. En dan doe ik gewoon change all, 50 replacements, sounds about right. En als ik al een keer even ga kijken, cruisen doorheen mijn document, dan zie ik dat die allemaal blauw wavy onderlijnd zijn. Dus dat klopt al. Goed, volgende is die voor wie, dus ik zoek nu de paragraph style voor wie. En daarop ga ik de condition voor wie gaan toepassen, niet subtitel, oké, okay. change all, dat zijn er ook 50, uiteraard. Voilà. Goed, en nu zijn die conditions in heel dat document hier toegepast. Dan kan ik er een, een rijkelijk gevulde spread zoeken? En dan gaan we hier zien als ik zeg subtitel be gone, dan verdwijnt die gewoon uit de tekst. Ook bij de voor-wie. Hop, en ik kan die stukjes dus gewoon makkelijk aan- en uitzetten. Andere use cases voor conditional text kunnen bijvoorbeeld zijn. Prijzen. Stel dat jij een, uh, een document hebt met daarin, zowel in pond als in euro prijzen. Wel, dan kun je met conditions zeggen, dit zijn de pound prices en dit zijn de euro prijzen. En dan kun je die prijzen aan en uitzetten, tonen of verbergen in je document. En zo zijn er nog zeker 101 toepassingen uh, te vinden voor conditional text. Again... Het is een functie voor de iets meer hardcore DT DTP'ers. Een, een iets technischer functie, maar een zeer nuttige functie in uh, bepaalde situaties. Voilà, conditional text. Vond je dit een interessante video? Zoals steeds. Hier onderaan like en subscribe, volg ons, wij brengen maandelijks van deze videotips uit, wij gaan ook elke maand live op YouTube, um, derde dinsdag van de maand telkens, en dan kunnen wij ons gezellig chatten, terwijl wij uh, trainers uh, een of ander topic uit de doeken doen door jullie. Dus like en subscribe, en ik zie jullie in de volgende video. Ciao, bye.